De 100 abonnees! 100 abonnees? Wauw! Nou, goed dat er slingers hangen dan. Elijs, waarom hangen hier allemaal uh, slingers? Uh, Wat is er dan? Moet jij niet iets aan de kijkers gaan vertellen? Er is iets op jouw YouTube kanaal gekomen. Wat is mijn YouTube kanaal De 100 abonnees! 100 abonnees? Wauw! Nou, goed dat er slingers hangen dan. Allemaal bedankt voor het abonneren. En uh, we gaan voor de 200. En ik ga nog voor de 100. Jij krijgt er van de kant ook 100. Ja. Dankjewel.